In deze video laat ik zien hoe de klasnotitieblok-invoegtoepassing werkt binnen de Windows 10 OneNote app. In deze OneNote heb ik bovenaan een optie klasnotitieblok. Staat die hier nou niet, dan kun je die aanzetten in de instellingen van de app. De instellingen vind je hier rechts bij de puntjes. Je klikt op de puntjes en je kiest instellingen, en bij opties. De bovenste vind je hier, hulpprogramma's voor klasnotitieblokken. Schakel deze in op het moment dat je in de OneNote app met een klasnotitieblok wilt werken. Want onder dat kopje klasnotitieblok zie je een hele hoop uh, extra toepassingen die je standaard niet hebt als je dat ding uit hebt staan. Bij een klasnotitieblok kun je de volgende zaken doen. Je kunt in één keer een pagina, bijvoorbeeld deze pagina, distribueren naar alle studenten die gekoppeld zijn aan dit klasnotitieblok. Je kunt een nieuwe sectie distribueren waar je vervolgens ook weer pagina's naartoe kan sturen. Je kunt hier het knopje vinden waarmee je studentwerk kunt beoordelen. Deze knop is nu grijs. Deze wordt pas actief als je een klasnotitieblok hebt gekoppeld aan een Teams omgeving. En dan kun je een opdracht maken op basis van de pagina waar je op dat moment bent. Hier zitten de vier bekende knoppen die je ook online vindt onder de klasnotitieblok-tegel: Een klasnotitieblok maken, studenten toevoegen of verwijderen. Docenten toevoegen of verwijderen. En het beheren van al je notitieblokken. En op het moment dat je op deze knop zou klikken. dan ga je ook naar de online omgeving. Dus eigenlijk dezelfde plek als waar je ook terechtkomt als je op klas Notebook hebt geklikt. De knop Klassen beheren is hier niet actief. Die gaat pas werken opnieuw als je een uh, klas hebt gekoppeld. of als je je klas Notitieblok hebt gekoppeld aan een online uh, uh, LMS. Uh, bijvoorbeeld Microsoft Teams, uh, die kan je dan hier uh, met verbindingen kun je koppelingen maken met verschillende LMS'en. En hier staan nog wat knopjes die uh, te maken hebben met professionele ontwikkeling en feedback geven en de help functie. Dus wil je gebruik maken van de klasnotitieblok functies in de OneNote app voor Windows 10, zorg dan in ieder geval dat dit tabblad hier standaard aanstaat via de instellingen.